welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een granny square maken van deze kleine mini -bolletjes. en het is katoen dus het is uh, makkelijk wasbaar en um, ja, het is ook uh, voor dekentjes voor baby's of wat dan ook dan uh, mag je dat overal voor gebruiken katoen en het is ook heel leuk om dan uh, elke keer een ander kleurtje te gebruiken als je ze zoekt het is bij de action cotton yarn set en ja je kan het op 40 graden wassen en een haaknaald 2,5 tot 3 en ik gebruik 3,5 en je hebt nodig een schaartje en een centimeter en een stopnaald en we beginnen met de magische ring en die magische ring die doe ik heel rustig uitleggen zodat je ja gewoon daar altijd plezier van hebt want als je de magische ring kan maken dan is het midden gewoon mooier je legt je bolletje van je af en het uiteinde die leg je in je palm dan hou je die draad even vast met je duim want dan draai je je hand en dan leg je met je pink die draad even vast en dan pak je die draad door en die zet je dan schuin neer. En die zet je ook even onder je pink. Dan pak je met je haaknaald deze draad op. En dan ga je met je duim, pak je het even allemaal vast, zodat je die ring vasthoudt. En dan ga je drie lusjes opzetten. 1, 2, 3 en dan gaan we verder met een stokje maar dit is al je magische ring dan ga je verder met twee stokjes want de eerste drie lussen tellen mee als een stokje dan twee lossen En dan haal ik een beetje de ring aan nu want dat kan wel makkelijk en dan gaan we weer drie stokjes nu maken. Eén, twee, drie. En dan weer twee losse. Een, En dan weer. drie stokjes dan met twee lossen en dan met drie stokjes zo heb je vier groepjes van 3, nou nog twee lossen en nu gaan we de ring sluiten of zeg maar de eerste toer gaan we sluiten hier bovenaan met twee lusjes op je haaknaald en omdat we een ander kleurtje gaan beginnen hou je even die twee lussen op je haaknaald en dan pak je een ander kleurtje Trek maar even goed de draden achteraan, zo hier. En dan kunnen we met toe 2 beginnen. Zetten we even 3 lossen. die is voor het eerste stokje dan weer 2 lossen en dan zetten we hier weer twee groepjes in van 3 1 2 3 en 2 lossen en weer 3 stokjes en dan heb je hier in deze opening van de eerste toer heb je 3 stokjes 2 losse 3 stokjes dan weer 2 lossen en dan gaan we in deze opening weer 2 groepjes van 3 stokjes zetten dus drie, dan twee lossen en dan weer in dezezelfde opening drie stokjes en dan weer twee lossen stokjes in de opening dan weer twee lossen en weer drie stokjes in dezelfde opening dan met twee lossen en dan weer in deze opening doen we nog twee stokjes of nee nee moeten we ook nog een groepje van drie maken 2 lossen, en nog twee stokjes. Ik maak een stokje te veel, dus eentje los, want deze telt mee als een stokje. En dan heb je toer 2 al af en die sluit je hier bovenaan de derde losse 1 2 3 en dan moet je twee lusjes hebben en dan pakken we een andere kleur en een andere kleur bij mij is dan een iets lichter oranje en dan gaan we met toer 3 beginnen En dan gaan we nu naar toer 3. En je houdt twee lusjes op je naald voordat je een andere kleur pakt. Je pak nu een iets lichter kleurtje oranje. Dan zet je hem half op je haaknaald en dan trek je de draden door. En met die je houdt eigenlijk de begindraad, die haak je even mee. 2, 3, dus met katoennaald eventjes stevig dan weer 2 lossen 1, 2 en dan zetten we hier in deze opening nog 2 stokjes 1 2 dan weer 2 lossen 1, 2, en dan gaan we op de hoek twee groepjes van 3 maken, dus je gaat in die hoek, 1 stokje, 2 stokjes, 3 stokjes, dan weer 2 lossen, en dan weer in diezelfde, omdat dit de hoek is, nog een keer 3 stokjes. opnieuw. 1, 2, 3. En dan heb je hier weer de hoek van de granny square. We weer twee lossen 1, 2. Dan gaan we hiermee in weer een groepje van 3 zetten. 3 stokjes 1. 2. 3. Twee lossen. En in de hoek weer hier drie stokjes. 1. Twee lossen. En weer drie stokjes. 1 Twee lossen. En dan gaan we weer alleen maar één keer een groepje van drie maken. Dus 1. Knip eventjes de draadjes af. Lossen. En dan gaan we weer naar de hoek. twee, drie, en Twee lossen. Met twee lossen, en nu gaan we weer naar de hoek: 1, 2, 3, en twee lossen, en nog een keer in dezelfde opening. de granny square al helemaal uh, op kleur ik weet niet of je het goed kan zien maar we gaan nu de toer 1 2 3 sluiten hier bovenin en dan zorg je wel dat je twee lusjes hiervan hebt en dan gaan we een ander kleurtje pakken en ik heb hier nog een roze en die is toch wel heel mooi maar ik bewaar die deze kleur nog voor op het laatst ik zit nog even te kijken, ik ga nu naar uh, het lichte zeegroen toe en dan sluit ik hem, denk ik, af met het roze, maar dat ligt aan hoeveel centimeter dat we zijn. Ik ga nu het groen pakken, even het beginnetje zoeken, dan leg je weer de draad eroverheen over je haaknaald. Nou. En je haalt hem door twee lusjes. Je pakt de twee draden op en je doet drie lossen. Dan nog een keer twee. En dan gaan we in de opening weer een groepje van drie stokjes maken. 3 twee lossen, en dan zijn we op de hoek weer en dan gaan we weer een groepje van drie, twee lossen en weer. Drie stokjes. Heel grappig die kleurtjes. Dan weer twee lossen. 1, 2. Dan gaan we hier weer in deze opening een gewoon groepje van 3. 1, Losse. Een, twee drie. en weer twee lossen 1 2 en op de hoek weer een groepje van 3 twee lossen en een groepje van drie, lossen en nu weer een groepje van drie. Eén, twee, drie. Twee lossen en een groepje van drie. Twee lossen en op de hoek zijn we weer een groepje van drie. Twee lossen. En weer een groepje van 3. 2. 3. 2 lossen. En nu gaan we weer gewoon. We zijn de hoek om. Pakken we gewoon weer een groepje van 3. 2 lossen. Een groepje van 3. twee lossen en op de hoek pakken we weer in dezelfde opening drie stokjes, twee lossen en weer drie stokjes en weer twee lossen. En dan zijn we alweer het einde van toer 4. 1, 2, 3, ja, toer 4. Um, dan gaan we hier nog twee stokjes bij zetten. 1, 2. En dan gaan we op het bovenste lusje. Gaan we aanhechten met de nieuwe kleur. En het is de donkerder en je pakt weer de dubbele draad ga je weer drie lossen meemaken, twee, drie en nog twee lossen. En dan ga je in de opening weer een twee. Drie twee lossen. En weer in de opening. 1, 2, 3, en weer twee lossen, en op de hoek, 1, 2, 3, 2 en weer in dezelfde opening, gaan we de stokjes maken. 1 2 3 twee lossen drie stokjes Eén, Losse. Twee lossen drie, twee losse. en weer drie stokjes, twee. drie, twee losse en weer op de hoek. In dezelfde opening een twee. Drie Ik ga even meten hoe ver we zijn Het komt wel heel leuk op de kleurtjes. We zijn nu 11 centimeter en we moeten tot 20. We gaan nog twee lossen, dan nog weer drie stokjes. Twee lossen. stokjes. Drie stokjes. Twee losse. Drie stokjes. Even hier een draadje afknippen. De groene ook nog. De lichtgroene dan, hè. Nog niet het draad waar je mee bent, bezig bent. Dan weer twee lossen. 1, 2... 2, 3, 2 lossen. En op de hoek ga je weer in dezelfde opening. 2 groepjes van 3. Dus dit is 3, 2 lossen. En nu in de hoek weer in dezelfde 3 stokjes. Lossen. drie stokjes, twee lossen, drie stokjes, twee lossen. En weer drie stokjes twee lossen en weer op de hoek in dezelfde opening. En twee lossen Deze wil niet echt lukken, maar. Twee lossen. En dan gaan we hem sluiten bovenaan met een halve vaste. Ik vind deze eigenlijk niet zo mooi aangehecht hier. Ik had eigenlijk hier twee stokjes moeten zetten. Maar nou ja, dan kan je dan, als je bezig bent, moet je daar wel op letten dat je dan wel het beginstokje, het groepje van 3 aanhoudt en geen 4. Maar dit is maar om uit te leggen. Dus ik ga heel eventjes nog terug uit. Want we gaan nu met een nieuwe kleur beginnen. En ik begin nu met lichtgrijs. En dan pakken we weer het draad. Eerst even goed insteken. Twee lusjes hebt. Dan het grijze draadje. Die haal je door twee lusjes. Dan trek je goed die draadjes achteraan. En dan pak je ze even dubbel. En dan ook die groene aantrekken. En dan doe je drie lossen. En dan zet je in die opening nog 2 stokjes. 1... 2. Dat je een groepje van 3 krijgt. En het begint telt dan mee. Dan weer 2 lossen. 1, 2. Dan weer in de volgende opening weer een groepje van 3. Oh. Niet te snel. Drie lossen. Drie stokjes. En met twee lossen. En op de hoek. Het is een heel leuk kleur gaan we weer. Stokjes. Eén, twee, drie stokjes en weer twee lossen En weer een groepje van 3, 1, 2, lossen en 3 stokjes. We zijn al weer op de Hoek we met twee lossen en met twee lossen. Eventjes de groene, nog afknippen en je. Kan er nog best wel veel uh, Granny's mee maken, denk ik. Want ja je hebt niet zo heel veel nodig. Het zijn natuurlijk wel mini-bolletjes, maar ja, we gaan er nou eigenlijk af van een toer als je pech-tour een kleurtje doet. We zijn er weer bijna bij de hoek en dan doe je drie stokjes. Twee losse. bij lossen. even mijn camera even zetten. zo beter kan zien met twee lossen Een, We zijn bij de hoek. 1, 2. En we zijn op het einde van de zesde toer en dan sluiten we weer. Met, het andere, met de andere kleur, dus we pakken nu de donkergrijze. Je kan natuurlijk met alle kleurtjes deze granny maken en die maak je weer. Die sluit je met een halve vaste, dat betekent gewoon door twee draadjes heen. Dan hou je die twee draadjes nog even vast en dan ga je drie lossen van maken dan is meteen ook dit draadje afgewerkt. En we doen twee lossen. En we gaan weer in iedere opening. Drie stokjes zetten. twee lossen en weer drie stokjes twee lossen en weer drie stokjes twee lossen. En op de hoek weer een groepje van 3. 1 2 3 twee lossen. En weer een groepje van 3 in dezelfde opening. 1 Drie, twee lossen. grijze draadje afknippen, het lichte grijze dan. Je krijgt al echt een mooie granny square zo. Ik even meten hoe ver we zijn. 15 centimeter en hij moet 20 centimeter worden. En het is ongeveer een centimeter per toer. Dus we zullen nog 5 toeren moeten gaan. Um, ik ga nu met dit donkergrijs verder en ik uh, jullie kunnen nu alleen de hoeken. Tenminste, ik zal nog één hoekje meedoen en dan uh, 2, 3. En weer 2 lossen. En weer drie stokjes en met twee lossen Kijk, en dan heb je weer deze hoek af nou op het eind van de toer zie ik je weer terug en dan gaan we met het uh, roze kleurtje verder we zijn nu op het einde van de, de toer van het grijs en nu moet je hier deze telt mee als een stokje dus we moeten nog een twee stokjes en dan moet ik eventjes hier goed de grijze draad aantrekken hierachter en we gaan de toer weer sluiten Bovenin en we pakken het nieuwe kleurtje als we nog twee draden op de naald hebben, en in dit geval wordt het roze. Roze en grijs vind ik altijd past wel bij elkaar, dus ik ben benieuwd wat het eindresultaat wordt. We trekken hem met een halve vaste door 3 lossen en dan gaan we hier weer twee stokjes inzetten. Eén. Twee, twee lossen. We zijn weer op de hoek. Lossen en weer drie stokjes en twee lossen. Dat heeft toch wel een apart effect. Het grijs met het roze. Um, nou, ik maak deze toer af en ik zie jullie op het eind van de toer weer terug. En we zijn op het eind van de toer van, van het roze garen. En die sluiten we weer af. En ik wil weer beginnen eigenlijk met... Um, en dan terug uit waar ik hiermee geëindigd ben, met oranje. En dan moet ik de, even kijken hoor, de lichte kleur hebben. Ja. En dan nog 1, 2 en we gaan weer even eentje terug, want ik heb per ongeluk de draad meegenomen, die hoeft niet mee. Dus we gaan weer 3 stokjes in de opening doen. 1 2, 3. En met twee lossen. 1 2, 3. En ik ga heel even meten hoe ver we zijn. 18. Dus ik denk nog één toer en misschien nog een rand vaste langs. Maar ik zie jullie weer terug bij, de, bij het einde van de toer. En we zijn nu op het einde van de toer met de oranje wol of met het oranje garen. En dan even kijken hoor, moeten we hier nog twee stokjes inzetten in deze opening? Dan sluiten we de toer weer hier bovenaan. En we gaan nog even, even meten. Ja, ik kom op 20 uit. Want ja, ja. Op 20. Dus we zijn klaar. We sluiten de toer. Met een halve vaste. Dan knip je de draad door, trek je aan de lus en dan is hij klaar. Dit was iedereen kan haken en ik wens je veel haakplezier. En uh, ik zou zeggen duimpje omhoog als je deze film leuk vindt. En uh, ik maak elke keer andere leuke nieuwe filmpjes. Dus ik zou zeggen abonneer, hieronder op mijn foto klikken en dan uh, ik zie je elke keer de nieuwste haak steken of andere leuke dingen. En bedankt voor het kijken.